Ja, mijn naam is Marie Stekkers. Ik ben projectleider van het project Pakhuisweg. En uh, ik laat je zien wat we gaan doen in dat project en wat u hier op de tekening ziet. Wat we gaan doen is we gaan met de riolering aan de slag. Uh, we gaan een doorfietsroute aanleggen van Ede naar Veenendaal. En we moeten iets met het asfalt. En dat combineren we in één project. En hoe dat eruit komt zien na de werkzaamheden, dat staat hier op de tekening. Het projectgebied... Loopt vanaf de rotonde bij de Schuttersweg, aan deze kant, tot aan de grens met Veenendaal zeker. En uh, zeer waarschijnlijk gaan we ook samen met Veenendaal aan de slag om hem tot aan de Dragondeweg te realiseren. Maar hoe dit stuk er precies uitkomt te zien, zijn we, zijn we nog een beetje aan het uitzoeken. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, in het rood is die doorfietsroute aangegeven. Aan één kant van de weg kunnen de fietsers... Lekker snel van Ede naar Venendaal en andersom. Uh, de rijbaan uh, wordt voorzien van uh, nieuw asfalt. Hier boven de A12 hebben we de om-en-omregeling. Uh, dat doen we om uh, niet al te veel auto's in de toekomst af deze weg te krijgen. Uh, daarvoor zijn stop, komen stoplichten. Zodat de ene bij rood stoplicht kan deze kanten over en mee. En als het weer groen is, de andere kant. Um, verder. Uh, in de pakhuisweg gaan we met het riool vervangen. En daarmee komt er ook een nieuwe asfaltlaag. We gaan de stoep gaan we opnieuw aanleggen. Uh, op sommige plekken komt grens voor. Dat gaan we ook weer netjes in orde maken. En het gras wordt uh, ingezaaid. En we gaan een beetje groen. Er komen een paar nieuwe bomen. Die staan aangegeven met. Nou, dat kunt u in deze onderste tekening goed zien, met de lichtgroene bomen. Dat zijn een aan te planten bomen. En hier komt het groenvak, wordt wat groter aangelegd. Nou, een paar details. We gaan hier bij het Pakhuisplein. Eh, is ook een historisch punt in Ede. En daar gaan we, dat was een, vroeger een overslagpunt. Dus we gaan met de tekst De Overslag in Klinkerbestrating komt hier en hier in gebakken straatstenen te liggen. En die komen ook nog een paar Keer in de berm bij de inritten terug. Ik kom een paar nieuwe straatlantaarns Hier dat is met donkerrood aangegeven. En voor de rest spreekt volgens mij de tekening voor zich. Want alles wat hier op de tekening staat, kunt u hier in de legenda terugvinden wat het betekent. Nou, dit is het inrichtingsplan van het project. Um, nou, op hoofdlijnen ligt uh, is het helder wat we gaan doen. Uh, mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, of duidelijk een fout hebben ontdekt op de tekening, laat het ons weten. Via het contactformulier op de website van de gemeente Ede kunt u uh, uw vraag of opmerking indienen. Bedankt voor het kijken.